Dus Klopt het? Ja, precies. Blondie van de Marshoeven. Zo, we gaan hem even meten. Oh, maar, kom maar, kom maar, Spannend. Ja, ik weet het span. En dan, uh, tegenwoordig, is het zo dat ze ook op elke wedstrijd uh, nagemeten mogen worden.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 Je oren voelen. Voelen of er geen ectopische tandjes zitten. Soms zitten daar restantjes van een kiesje wat daar niet hoort te zitten. Dat zitten er niet. kaakgericht te voelen. Ook niet. gaan we even kijken naar je oogleden. Even kijken naar het derde ooglid.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 Enige reden geven om dat te doen, dan kunnen we dat doen, maar dat zie ik zo niet. We gaan even kijken naar. buigen strekken, ja, is goed. Je hebt ook fysiotherapie gestudeerd? Uh, ik heb wel de VES gedaan. De VES is een soort opleiding voor uh, dierenartsen en fysiotherapeuten die uh, meer met ruggen en halzen bezig zijn. Ik heb dit namelijk nog nooit gezien bij een keuring. Nee, je leert daar wel meer in dat voelen naar de rug en de hals. Oh. Dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel. Zeker. we altijd eventjes of het bloedvat opzet, en of die netjes eens leeg loopt. Nou, dat doet hij. Je ziet hem mooi oplopen. Niet. Wel. <lacht> Even voelen een de verzetgewrichten. Daar geen pijnlijkheden op. Het schouderblad, biceps space, schouder zelf. We gaan mijn been verder navoelen. de ribben voelen. Ja, ik kijk even hoeveel bewegelijkheid zit in de rug. Ik ergens. De pijnlijkheid laat zien. moet er even iets... Ja, dat zou je misschien even minder leuk vinden. Ja, ik weet het, ik weet het. Goed zo. Knie voelen. banden, collateraalbanden. Wat voor een banden? De banden, dus van de knieschijf. Ja. En de collateraalbanden. Dus die houdt de knie bij elkaar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 Nou, even kijken. We gaan het even donker maken. We gaan even naar het oog kijken. Even kijken. Je hebt daar geen spannend dokterslampje voor? Die heb ik wel, maar deze werkt net zo goed. We gaan even kijken of de cornea, dus de hoornvlies, of die gewoon mooi helder is. Of die pupilreflex heeft. of we Soms zie je een beetje blauwe wazen of littekenweefsel erin. Ik zie nu dat er een haartje in zit. Die is nu weggeknipperd.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 Was dat goed? Ja, ja okay. ze reageerde erop. Okay. Het is dus niet onder indruk. Nee. En verder uh, hebben we hier geen gekke dingen. Gaan we even luisteren. Dan luisteren we eerst naar de hartslag. daarna gaan we naar de long luisteren op verschillende plekken. Aan de andere kant, eerst weer naar het hart. Dan gaan we even, even de, de neus dicht houden. Ik moet ze even de adem inhouden dan gaat ze meteen heel diep inademen en dan kan ik het even beter horen. Soms vindt ze het niet zo leuk je even opletten dat ze geen beuk heeft. Bijna.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 Ik ga nu stappen op het rechte lijn, want? Ja, nou, ik wil nu de gangen zien, dus we gaan eerst naar het stappen kijken. Hij zwaait een, een beetje, of lijkt ik dat maar zo? Hij zwaait wat uit. Hij is ook vier. Oh ja. Naarmate je traint, wordt dat minder. Meestal wel. Als je meer bespiering hebt van de achterhand, krijg je meestal dat inderdaad stabiliseert. stabiliseert. ligt valt een beetje aan in welke mate je doet. Hè? Zoals we meteen zien met draven. En op zachte bodem hoeveel, welke maat die het dan nog doet. Je even draven. Zie je, een stuk rechter draaft, met ja. die stapt. En dat is normaal? Dat is normaal, Omdat okay. ja. ze dan meer spiergebruik hebben ofzo? Ja, en minder ruggebruik. Stap even een klein achtje. Kijken wat hij doet met kleine volten die normale coördinatie heeft. Dan doe ik het zelf altijd ook nog een keertje. oké, okay, dankjewel. We gaan hem eventjes duwen de plek van de aanlichting tussen pees. even wat beetje knijpen in de pees. je hem uh, 30 seconden vast, dan is bui... Een kleine minuut. Een kleine minuut, oké. Ik tel uit mijn hoofd, is, dus het is ongeveer een minuut. het gekruisigd wordt het waren maar 45 uh, <lacht> seconden. Dat gebeurt hoor. Nee joh.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 Ja, we kijken met name naar inderdaad van die eerste van Ontlast hem, die eerste passen. Nou, dat doet hij niet. Gaan dus achterbeen. Oeps. Eerst even de onderkant buigen. Dan kijken we weer van geeft hij een pijnreactie op? zetten we even wat druk op de aanlegging tussenpees. Ja, ook geen reactie op. Dan buigen we verder. Dan pakken we de sprong in de knie erbij. Kom maar.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 om stabiliteit een goede gelopsprong te vinden. Ja. Soms noemen we dat als ze, als ze het stelsmaat doen, dat ze dat bunnyhoppen noemen, ja, ja. daarbij uh, achter. Ja, dat kan soms wijzen op problemen uh, bij, uh, bij SI-gevrichten of, uh, of andere problemen in het, in het dekken. Ja. Gelukkig weet ik dus inderdaad van die video's dat die dat, uh, dat die er wel normaal geloppeert. Hier heb je natuurlijk ook veel spanning mm -hmm. dat speelt ook mee. Mag die een keertje andersom?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 En die hebben we in andere buisjes gedaan. En die is het gewoon hier ook neer? Nee, de ruikbeutsel hebben we eruit gehaald. Die hebben we niet nodig uh, Oké. Okay. Dus wat we overhouden is, in dat uh, serum. En dit onderste, dat is gewoon een buisje? Terlaat. Ja, precies. Dus dat nou, Die doen we hierin. Dus we hebben de ring eraf gehaald. Die dus aandraaien. nu aan Dan kan je die nooit meer maken. En hoe maak je hem dan open als het misgaat? Dan breek je hem. Oh, okay. Dus je kunt hem maar één keer openmaken. Dus je kunt nooit hem eruit halen. Uh, zoals het, de veiligheidsmarge ervan. Ze um, dus schrijven daar uh, het, het nummer dus bij, uh, bij de keuring. En dan doe uh, ik er een stik op. En dan uh, leggen we hem bij ons in de vriezer voor, voor zes maanden. Oké. Okay. Uh, Bedankt dat je het allemaal hebt willen uitleggen. Ja, graag gedaan. En uh, als mensen nog vragen hebben, laat ze vooral hieronder even achter. En dan mag ik ze door mailen. En misschien geeft hij dan een antwoord. Vast wel, want dat doet hij altijd. Uh, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag in de volgende video. Tot ziens.